Hoi allemaal, ik heb voor jullie een redelijk simpele knutsel. Dit komt voor ons uit de natuurknutselhoek. Uh, daar heb je eigenlijk alleen maar nodig kleurpotloden, een blaadje en bladeren die je gevonden hebt in het bos. Wij zijn vandaag niet in het bos geweest, eerder wel. Uh, dus ik heb twee blaadjes van paardenbloemen, dus die kun je daar ook voor gebruiken. Uh, hier zie je dat we grotere bladeren hebben gebruikt die we in het bos hebben gevonden. En daar kun je dus eigenlijk best wel iets leuks van maken. Het blaadje leg je onder je tekenblaadje neer. Het is gewoon een 80 grams blaadje. Leg je eronder. En dan kun je met een potlood eroverheen gaan. En dan krijg je vanzelf een tekening van het blad. Op je papier. En het ziet er best wel keun uit. Dat heb je snel gedaan. En het is iets leuks wat je kunt doen nadat je bij het bos bent geweest. Je ziet hem hier al redelijk duidelijk opstaan. Ik zal hem ook nog even een andere kleur doen. Je kunt het de blaadjes een beetje draaien en doen zoals jij het wil. Ik doe het nu alleen heel eenvoudig voor voor jullie. Zoals je ziet kun je een blaadje ook meerdere keren gebruiken en het effect is best mooi. Um, wat we ook een keer gedaan hebben is uh, nadat we het zo mooi getekend hadden op het blaadje hebben we er nog een soort achtergrond achter gedaan en dat is gewoon een beetje met uh, groene, blauwe en rode verf maak je een soort bruin en dan is het net een soort aardekleur en dan krijg je als je het met mooie herfstkleuren maakt een hele mooie herfsttekening of je kan hem ook heel vrolijk maken door juist iets meer geel in die kleur te doen en dan krijg je een hele mooie lente tekening Veel plezier!